De Murad Oil and Pore Control met SPF 45 is een 3-in oplossing um, voor de vette huid. Uh, de Moisturizer zorgt voor een matte finish. Uh, en deze is ook speciaal ontwikkeld voor een vette huid uh, met een olievrije formule. Nou, door avocado en Afrikaanse gele huidspool uh, hydrateert hij de huid uh, om de talgproductie weer in balans te brengen en uh, vergrote poriën te verminderen. Olieabsorberende microsferen verminderen onmiddellijk de glans en helpt ook uh, die uh, huid uh, ongeveer 10 uur ervoor te zorgen dat die glans ook wegblijft. Zodat je een matte finish uh, houdt en je bent natuurlijk beschermd met SPF45. Je kan de gehele dag door uh, in de zon lopen, maar zorg dan wel dat je hem ongeveer om de 2 uur uh, aanbrengt.